Ik heb vooral geleerd dat ik uh, communicatiepatronen tussen mensen kan herkennen. Uh, het effect wat dat op mij heeft is dat ik uh, veel beter uh, mensen begrijp en daardoor veel beter kan communiceren door middel van clean questions en uh, heldere communicatie ontstaat, waardoor er eerder een betere verbinding ontstaat tussen mij en uh, mensen om mij heen. Um, en Josara, de, de wijze waarop zij deze training geeft, uh, was voor mij heel prettig, want ze, geeft hele duidelijke, ze spreekt een hele duidelijke taal. Uh, ze heeft heel veel tijd in, uh, voor de individu binnen de groep. Uh, ze neemt ook heel veel rust. En buiten alle technische uh, voorbeelden die ze geeft, heeft ze ook heel veel praktische oefeningen. Waardoor je het echt, uh, echt leert. Daarnaast is haar stijl dat ze uh, echt weet waar ze het over heeft. En dat komt overtuigend uh, op mij over. Uh, een hele professionele NLP trainer. Wat ik heel fijn vond aan de training is dat we in een kleine groep waren, dus echt heel veel persoonlijke aandacht. Um, alles wat we leerden gingen we ook meteen in praktijk brengen met voorbeelden uit ons eigen leven. En uh, Jozara geeft in deze NLP training ook um, een onderwerp clean language en clean questions. Uh, heel waardevol en dat krijg je niet in elke NLP training. Super tof! De training voor mij is life changing, heeft me echt een ander inzicht gegeven over mezelf en over hoe ik communiceer en hoe ik anderen beïnvloed uh, met mijn communicatie. Eigenlijk wil je dat natuurlijk helemaal niet. Ik wil dat iedereen zichzelf bij mij kan zijn. Um, dat kan nu. Um, verder heb ik echt, um, ja, ben ik zelfverzekerder in gesprekken geworden en uh, vooral ook op werk, in werkgesprekken. Uh, ja, heeft echt mijn leven veranderd.